Hallo, Jaak en Richel Bilderbeek. Ook zei dit er een presentatie voor SFI, Swedish for International. Mijn naam is Richelle. Er riemden Schell Company. Riemden, Shell Company, Richel. Jak Ska presenteren. Over dinosauria. Namen van dinosauria zijn van Latin. Dino betekent frictans ver. sauria betekent reptil. Maar dat is niet compleet rikt. Maar frictans ver riktigt för dino var dinosaurier var riktigt stora och hade många tänder och och många äter till exempel till exempel här finns det su su var en tyrannosaurus rex Hon is 30 meter lang en 4 meter hoog. Dinosaurier leefden in Mesozoïcum. Maar um, de dinosaurier waren niet reptilia. dan dinosaurier waren Archilosaurier. Archäosauria er in de reptilia. Dinosauria waren in reptilen. Men rep, uh, dinosauria waren een sister-aard van reptilen. Dinosaurier. dugde ...ut 66 miljoner år sedan. Förskar teckna det var för att en jätteastrovit ramlade ner till jorden. Inte alla dinosaurier dogade ut. Föräldrar från fåglarna. Från för för en vereldraar van krokodillen Er nu her. Maar mosta grote dinosaurier. Deugde uit. Alla dinosaurier, u dan vereldraar van vögler, waar land duur dat er veel te denken dat dinosaurier vliegde. Tel exempel, hier vindt dat een um, Pterosaurium. Bekjentste Pterosaurium er Pterodactylus. Tel exempel, um, Charizard, front Pokémon, er lit te som en pterodactylus, men pterodactylus of pterosauria er in de dinosauria, dom er reptielen, ook zo simmande dieren in de te dinosaurier. Till exempel her vindt dat een elasmosaurus. Han was 30 meter lang. Lief en liefde, helt lief in water. Maar ook hij was een reptiel. en inte een dinosaurier. Dinosaurier was riktikt landdjur. je dat er niet roliet, dat dinosaurier, deugde, doogde uit. Nertinosaurus doet de uit waar dit richtigt voor dek duur. O dek dat er os. Dat er sluit mijn presentaat.